Ik ga um, niet een super lange presentatie geven, maar gewoon een kort overzicht van wat er allemaal aan de hand is in Nederland en internationaal. Rondom het basisinkomen. Ik begin dadelijk met een korte slide over wat is nou in Nederland? Wat zijn de laatste ontwikkeling? En dan kan ik, als jullie willen, en het hangt een beetje af van waar jullie vragen over hebben, kan ik daar uren over praten als je wil. Of wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. En waar we nu zitten en wat er allemaal voor dingen gespeeld hebben daar. Dat is, dat is echt, uh, ja, dat is waar ik de afgelopen twee jaar heel veel mee bezig ben geweest. Dus daar is ook heel veel voor te vertellen. Maar ik ga gewoon in het begin een kort overzicht geven. Um, daarna ga ik iets vertellen over de, wat ik denk nu de belangrijkste experimenten internationaal zijn. Moet ik al wel alvast een disclaimer maken in die zin dat ik daar niet per se veel meer inzicht in heb dan jullie. Want ik heb wel uh, door de jaren heen wat meer contact gehad met een aantal van die initiatieven. Met name Finland, maar uh, recent niet per se. Dus wat dat betreft hebben jullie dezelfde informatie als ik. Behalve dat ik het misschien uh, uh, uh, enigszins de juiste plek heb kunnen vinden. Dus wat dat betreft... Uh, ben ik heel voorzichtig ook in wat ik daar zeg, omdat ik uit mijn eigen ervaringen geleerd heb in de afgelopen jaren, dat wat je bijvoorbeeld online leest, lang niet altijd helemaal klopt. Dus ik probeer daar altijd heel voorzichtig in te zijn, in wat zijn nou de daadwerkelijke, wat is de daadwerkelijke stand van zaken. Maar er zijn wel wat heel mooie dingen te vertellen. Dat is eigenlijk waar ik zelf het meest, uh, uh, ook heel, ja, heel erg positief over ben, wat er internationaal allemaal gebeurt. En hoe dat natuurlijk uiteindelijk ook weer in Nederland terug kan komen. En als laatste zal ik dat even samenvatten in een soort van blik op de toekomst. Wat is de trend? Waar zijn we naartoe aan het gaan? Waar, waar lijkt het op? En zijn we de goede kant of de verkeerde kant op aan het gaan? Uh, als je het hebt over uh, goede experimenten uh, die echt uh, uh, iets kunnen leren over het basisinkomen en die ook kunnen leiden tot volgende stappen wellicht. Um, goed, zover. Ja, ik ben sheer dus, voor wie je mij niet kent. Ik ben een um, uh, paar jaar geleden als econometrist afgestudeerd. Daarna heb ik gekozen, omdat ik zo met het basisinkomen onder andere bezig was, om niet uh, uh, een baan te nemen om zelf aan de slag te gaan met projecten, waarvan het basisinkomen uiteindelijk het grootste project werd. Uh, ik heb toen mijn inkomen gecrowdfund om aan de slag te kunnen, met name met het ondersteunen van gemeenten die in Nederland willen experimenteren in de richting van een basisinkomen. En dat heb ik de afgelopen twee jaar eigenlijk gedaan. Het is dus nu bijna precies twee jaar geleden, misschien wel op de dag precies, zou best kunnen, dat de campagne eindigde en dat ik dus mijn crowdfunding voor twee jaar, uh, uh, symbolisch in ieder geval, Gefunderd. Dus misschien is het wel precies vandaag het einde. Dat zou best kunnen, schappig, oh. bedenk ik me nu. Um, maar ik blijf gewoon, ik doe, ik doe dit al sinds het begin al daarvoor en ook nu, omdat ik denk dat wat hier het belangrijkste te doen is en dat het nuttig is, Dus het is zeker niet voor mij zodat ik die twee jaar zie als een soort van baan en daarna niet meer. Dus ik ga hier gewoon mee door voor zover ik nuttig ben. En dat, uh, dat blijf ik uh, uh, ook zo lang doen, zolang dat zo is. Um, en dan zal ik ons wat over vertellen wat daar dus nu met Nederland aan de gang is. Dat is mijn persoonlijke achtergrond op dit moment. Oké. Okay. In Nederland, experimenten bijstand, experimenten in de denkrichting van het basisinkomen, zoals ik ze vaak noem. Ik heb dat denkrichting ooit van, van Rutger, Rutger Brechtman, uh, geleend en op mijn eigen manier geïnterpreteerd. Um, zijn er zijn geen experimenten met een volledig basisinkomen zoals er eigenlijk nog nooit echt zijn geweest, zou je kunnen zeggen. Je kunt altijd wel wat haken en ogen plaatsen bij een volledig basisinkomen, afhankelijk van je definitie. Maar het zijn wel experimenten in de richting die aspecten van het basisinkomen nemen en die dus wel belangrijke dingen kunnen leren en die discussie verder kunnen brengen en misschien wel de belangrijkste elementen daarvan al naar voren kunnen schuiven om misschien te implementeren. Dus het zou zonde zijn als we alleen maar zouden kijken naar de echt perfecte experimenten basisinkomen, want die zijn er niet, en of die er op, precies op die manier zullen komen is natuurlijk maar de vraag. Dus dat zul je ook zien in de andere experimenten, hoewel wel steeds dichter in de buurt lijkt te komen, ook al was een spoiler. Um, goed, experimenten dus in de bijstand in Nederland, uh, die, die komen vanuit gemeentelijke initiatieven zoals jullie waarschijnlijk weten. Uh, en om het gemeenten natuurlijk uh, niet over het inkomensbeleid gaan in Nederland, niet over de belastingen en die zijn behalve de gemeentelijke belastingen, uh, maar wel over de sociale zekerheid uh, in de zin van de bijstand. Uh, dus niet de, de landelijke sociale zekerheid, maar de uh, uh, uh, bijstand uh, via uh, dit, uh, allerlei, allerlei de participatiewet in, in, in een brede zin. Um, daarom, was het voor gemeenten natuurlijk het makkelijkste om daarin te gaan experimenteren, plus dat dat natuurlijk de bijstand uh, een, een, een doelgroep is waarin het basisinkomen een heel groot verschil zou kunnen maken. In andere doelgroepen kan het ook grote verschillen maken, maar het is bij uitstek natuurlijk een doelgroep die nu wellicht leidt onder het huidige systeem. En daar zitten, er zijn ook heel veel dingen gesignaleerd uh, uh, die jullie ook wel allemaal zullen kennen, waar het volgens mij ook wel over gepraat werd, waarom uh, hier nu juist veel problemen zitten. En wat, dat is ook een van de redenen waarom het in Nederland zo opkomt in de discussie. Een van de redenen. Ik kan... ...veel vertellen over die hele aanloop, maar ik ga gelijk eigenlijk vast voorwoord naar waar we nu zijn... ...want daar zijn uh, uh, jullie vast benieuwd naar. Um, er ligt inmiddels, na lang lobbyen en werken vanuit de gemeente en uit de politiek... Uh, ...ligt er de algemene maatregel van bestuur, opgesteld door het ministerie van Sociaal Zaken en Werkgelegenheid. Uh, uh, veel moeite. Die algemene maatregel van bestuur, dat is een document wat eigenlijk een, een uitzondering in de wet kan maken voor een gemeente die wil experimenteren. Dus een gemeente kan met behulp van, van dat document een aanvraag doen voor een experiment. En volgens de voorwaarden van dat document. En dat is dan, zijn dus de uitzonderingen op de wet zoals die nu is. Dus dan kan een gemeente bijvoorbeeld uh, de verplicht, sollicitatieverplichting laten vervallen tijdelijk. Op, op, gro op grotere schaal. Of mensen meer laten bijverdienen en dergelijke. Dat zijn de twee groot, grootste thema's. Helaas heeft die algemene maatregel van bestuur, omdat het zo'n politiek speel... Politiek speelbal is geworden, helaas. Zit er dan nogal wat dingen aan toegevoegd. Uh, wat extra voorwaarden, een heel compromis, waardoor uiteindelijk uh, het de vraag is of was of uh, daar nog echt heel goede experimenten van te maken zijn. Is dat de reden dat Tenneuzen en Utrecht vingers op dit zijn? Voorwaarden... Kom ik zo op terug op, op Utrecht en Tenneuzen. Um, maar uh, er zijn verschillende redenen. Um, en die hebben alle twee overigens niet met de AVB te maken. Uh, de, uh, die ANVB, die, uh, um, daarvoor moet je nog een aanvraag indienen en dat is, kan pas sinds kort. Dus dat komt nu allemaal pas gaande. Ik kom zo bij de andere, andere experimenten. Um, en die, uh, uh, daar zitten dus dingen in als een heel korte tijd waarin het mag geëxperimenteerd worden maar uh, dat, dat alsnog mensen, als ze niet moeite doen om aan het werk te komen, uit het experiment kunnen worden gezet. Want het, het hele experiment een beetje raar maakt. Gelukkig kunnen gemeenten daar dan wel weer net omheen. Allemaal kleine irritante voorwaarden, ik kan niet op de details ingaan, die het heel moeilijk maken om een wetenschappelijk goed experiment op te zetten en een ambitieus experiment. Dus dat is heel jammer. Um, maar alsnog is het natuurlijk wel mooi dat die aanverbeter uiteindelijk ligt. En dat er iets gekomen is, want het was heel moeilijk om dat door het met name de huidige, het huidige kabinet heen te krijgen. De Kamer stond er wel voor open, in brede zin, maar met name de VVD in het vorige kabinet en dan het zijn vaak een paar personen, hè? dus waarschijnlijk gewoon een paar mensen in de kamerfractie van de VVD die hier gewoon echt geen zin in hadden. Ja, als dat eenmaal zo is, is het moeilijk om daar doorheen te komen. En we zijn dus toch wel blij dat er iets, iets ligt. En een aantal gemeenten uh, um, heeft dus ook gekozen om toch door te gaan en er het beste van te maken. En te proberen via zo'n AVB toch een goed experiment op te zetten. En heel veel gemeenten zijn daarnaast ook afgehaakt vanwege alle moeilijkheden die erbij kwamen kijken, vanwege dat het, dat het zoveel moeite kost en dat er eigenlijk geen enkele hulp kwam vanuit het landelijke. Hè? Je zou eigenlijk verwachten, misschien gezien de retoriek van decentralisatie en, en, en het openstaan van experimenten en zo, dat, dat in een ideale wereld de, de, de regering zou komen en zeggen van, wat goed, we geven jullie geld, hier, je kunt dit experimenteren, zorg wel dat het goed afgestemd is en dat, dat er goede, goede wetenschappelijke coördinatie is en wij helpen je daarbij en al dat soort dingen. Maar het is helaas tot nu toe niet helemaal zo geweest en er is ook bijvoorbeeld ook geen extra... Uh, geld beschikbaar gesteld, de gemeente moet het allemaal zelf betalen. Er zijn alleen, alleen maar voorwaarden gesteld aan wat wel niet mag gebeuren. Uh, dus dat is jammer. Maar alsnog, hè, het, dit, zo gaat het in de politiek. Er, er is een stap vooruit gemaakt, die ANZD ligt Dus een aantal gemeenten, diegene die het beste konden dragen, hebben gekozen om door te gaan. Dat zijn er nu, bij mijn weten, en ik ben het inventariseren, uh, aantal personen contact gehad, uh, zeven die hem al hebben ingediend. De vier vaak genoemde initiatiefgemeenten die het meest in het nieuws zijn geweest, uh, namelijk uh, Utrecht, Wageningen, Tilburg en Groningen, die konden volgende maand al, in de maand april, uh, al hun uh, voorstel indienen. Dat hebben uh, uh, drie daarvan ook gedaan voor zover ik weet, namelijk Wageningen, Tilburg en Groningen. Um, en alle andere gemeenten die dat wilden, konden vanaf, uh, vanaf deze maand uh, hun uh, initiatieven, experimentvoorstellen indienen bij het ministerie. En daar hebben we dus ook een aantal van gedaan. Ehm, um, acht zijn nog aan het twijfelen of, uh, uh, daar hoor ik het deze week waarschijnlijk van, heel veel mensen zijn ook, dat kon dus deze week pas op het laatste van besloten worden of, uh, uh, uh, ik ben nog aan het inventariseren en de, uh, uh, heel veel mensen zijn met vakantie vorige week, dus van een aantal ambtenaren kon ik toen niet bereiken. Maar acht zijn nog uh, aan het uh, uh, overwegen zover ik weten of ze een aanvraag indienen. Ik verwacht daar niet veel meer van, dus ik denk dat we, als, het, als er niet opeens nog allerlei gemeenten uit hoeken komen waar ik ze de afgelopen jaren niet gezien heb. Wat wel zou kunnen, want soms komt er opeens nog iemand bij. Maar in principe verwacht ik dan dat het aantal tot maximaal 10 of zo beperkt blijft. Hoewel de ruimte was voor 25 gemeenten. Met name vanwege alle moeilijkheden dus om zoiets in te dienen. Um, dat is mijn verwachting nu. Uh, met name, misschien dat er nog wel meer indienen, maar hoeveel er ook goed gekut gaan worden. Dat is een tweede. Dat is nog een heel uh, uh, proces, want... Misschien hebben sommigen van jullie meegekregen dat er gedoe was met uh, ook een artikel in, dat, in die ANVB, hè, dat een gemeente een verordening tegenprestatie moet hebben en dat dat moet uitvoeren. Uh, en nou, een aantal gemeenten die, of misschien wel een groter aantal dan veel mensen denken, en zeker als ze bij het ministerie denken, doen dat niet helemaal perfect, zeg maar, die tegenprestatie uitvoeren, zoals het in de participatiewet staat. Dus, um, zodra dat wordt onderzocht, zal dat moeilijk worden. Dus dat is een van de redenen uh, waarom een aantal gemeenten in discussie raakten, waaronder Amsterdam, misschien wat in openbare nieuws geweest, die hebben wel een aanvraag ingediend. Uh, maar die kunnen daar misschien uh, op worden afgewezen. omdat ze die tegenprestatieverordening niet in orde hebben. Dat, dat soort dingen kunnen ook nog gebeuren. Um, goed. Dan zijn er nog een heleboel andere gemeenten. En daar behoren onder andere Utrecht en Tanneus. tussen. die nu zoeken uh, naar andere wegen. Utrecht, uh, weet niet zeker. Die, die, heeft, die heeft dus nog geen aanvraag ingediend. omdat ze, omdat ze eigenlijk dachten. we het toch uh, te veel ge uh, zonder gedoe niet nodig. we gaan het toch gewoon zelf. Binnen de huidige participatie proberen. Dat was hun nieuwsplan. Die wilde eigenlijk al 1 mei beginnen. Volgende week. Um, maar, dat is pas nog het nieuws geweest. Hè, toch weer. Uh, ze hadden een Kamervraag gesteld door een VVD, tweede Kamerlid. En toen moest het ministerie ingrijpen. En toen is Utrecht op de vingers getikt. En nu zijn ze weer in overleg met het ministerie hoe het dan misschien toch wel op een andere manier wel kan. Dus um, dat is heel jammer. Met haar neus is toen ongeveer. Het, in die zin ongeveer hetzelfde gebeurd. Ze hadden een heel mooi slimme omweg gevonden rondom. Uh, ...juridische omweg rondom de participatiewet om toch een soort van experiment te doen. Maar daar was het ministerie natuurlijk niet blij mee toen dat zo in het internationaal kwam. Um, uh, of het ministerie, met name de politie, uh, in de Kamer en het kabinet. Um, en um, toen is dus ook daar uh, ingegrepen en is dus er een gesprek gestart waar de vraag is hoeveel daar nu uitkomt. Maar er zijn dus nog andere creatievere manieren om hiermee aan de slag te gaan. Soms gebruikmakend van bijvoorbeeld het maatwerkartikel in de participatiewet. We proberen dat in te zetten en te zeggen we mogen mensen uh, ontheffen van de, uh, uh, van de sollicitatieplicht. Maar ja, als je dat voor een hele groep mensen doet, kun je juridisch problemen, hebben, want dan ben je dus categoriaal bezig met een hele groep in plaats van maatwerk op de persoon. Dus daar zit een beetje spanning en dat is ook waarom Utrecht onder andere nu kan worden teruggewezen door het ministerie. Um, maar er zijn dus nog een heleboel gemeenten die nog steeds hier heel hard aan werken en experimenten in de bijstand willen opzetten. Uh, Sommigen echt vanuit de overtuiging, we willen basisinkomen testen eigenlijk het liefst, maar we doen wat we kunnen. Sommigen meer vanuit de lokale problematiek zelf, waar ze gewoon zien, de bijstand zoals die nu werkt, werkt niet. En uh, we moeten daar sowieso iets mee doen. Um, dus dat is een beetje de, de stand van de zaak. Dus je ziet dat er nog steeds wel heel veel gemeenten betrokken. Er zitten nog maar 45 als je hier telt, die hier uh, actief mee bezig zijn op een bepaalde manier. Dus dat is wel... Uh, interessant hoe dat over drie jaar nog steeds zo is. En het is best dat ik een aantal die hier niet heb meegenomen waarin de discussie ook nog woedt. Um, dus uh, wat dat betreft uh, is het heel zwaar geweest de afgelopen jaren om dit vol te houden. Maar is het, uh, uh, de negatieve kant, hoeveel, hoe, hoe zeg maar, sterke als er is geweest en hoe weinig er is overgebleven van de initiële ambities. Maar de positieve kant is dat er nog steeds wil is. Nog steeds gemeenten dit heel graag willen en de moeite doen, zelfs met al die... Uh, moeilijkheden om het zelf te financieren en zelf voor te stellen. En dat veel gemeenteraden zijn die gewoon echt mee aan de slag willen. En nog steeds nieuwe gemeentes opkomen. Ik word gebeld soms door een raadslid ergens van... Oh, ik wil een experiment met een baan zien. doen in mijn gemeente. Die is dan helemaal enthousiast. Moet ik hem helaas altijd een beetje of haar een beetje uh, teleurstellen dus van... Je kunt misschien beter nu niet met die ANVB meegaan. Want dat is te veel gedoe nu. Dat kun je als klein raadslid, uh, een raadslid in een kleine gemeente niet zomaar doen. Uh, dat is, dan vergooi je de moeite. Maar hou je ogen open. Want misschien... En dat is natuurlijk de volgende vraag. Wat gaat de volgende regering doen? En dat is heel onzeker. Uh, ik weet onder andere dat Alexander daar uh, uh, uh, uh, uh, ook met Alexander over gehad. Uh, bij GroenLinks en ik bij D66. Dat daar wel wil is in die, in die partijen. In ieder geval bij GroenLinks en D66. Um, maar in hoeverre die, die wil ook uitgevoerd wordt. natuurlijk aan die onderhandelingstafel is de tweede vraag. Het hangt net van de personen af die daar zitten. hoeveel zij dat willen. en of je het uitruilt. Uh, zeg maar ...of je het gebruikt als iets wat je, waar je sterk voor staat... ...of wat je uitdraalt voor andere dingen. Dus dat is al de vraag wat er uiteindelijk over blijft. Ja. Heb ik heb nog een vraag. Hoe ga je in de VVD om? Al is het wel aan de vvd zou gaat verdwijnen, ja. <tijds> die vvd <de> <tijds> <de> <tijds> <de ppd> <tijds> <tijds> <tijds> Nou, dat, dat zou <tijds> ik... Dat stort alleen elkaar haar vertrouwen Maar goed, ik vind het een goede vraag. Ik vind het een sterke vraag, want dat is echt. ik vind wel dat je er zo naar moet kijken... Um, niet van tevoren zeggen van de VVD krijg je nooit om, want uh, er zijn heel veel mensen om. En de heer Halberstad zelf, staat die dit? staat hier in? De? Halberstad, die onderhandelt. Wilt uh, Halberstad gaan? Ja. Uh, die, die, ik denk niet dat hij de. Ik, ik weet niet persoonlijk wat hij. Maar ik denk niet dat hij per de perfecte persoon is om dit uit te voeren. Um, van wat ik gehoord heb, maar dat, daar heb ik geen uh, specifieke uh, insight information over wat hij, uh, hoe hij daarin staat. Um, ik heb dat heb een vraag dat er ooit voorstander is geweest, want die voorstander was van de JVD. Dat waren zijn vechte Oh, Dat heb ik zelf nooit gehoord dat hij echt voorstander is geweest van een basisinkomen van de JVD. Dat heb ik. Nee, dat toen hij 22 was. was hij nog jong. Heeft hij dat een keer uitgeroepen? Oké, dat is voor mij nieuw. Dat heb ik niet. Ik ben ik ben al een ouder. Ja, nee, maar er zijn. Het punt is, kijk, er is niks intrinsieks aan de VVD waarom je niet voor een basisinkomen zou kunnen zijn. Dit is gewoon net hoe het geframed wordt, hoe je, hoe je het neerzet. Er zijn heel veel, ik ben pas geleden, ben ik bij het wetenschappelijk bureau van de VVD, heb ik een filmpje opgenomen dat op een soort van discussieplatform staat over het basisinkomen en waarop, hoe dat in het liberale gedachtegoed kan passen. Er, er, er is daar ook discussie en uh, het hangt gewoon ook net van de personen af die dan hè, in, in de Kamer of in het kabinet zitten, hoe ze daarmee omgaan en hoe ze de framing oppakken. Dus omdat het in Nederland zo... Presenteerd is, hè, met name door het gebrek gratis geld voor iedereen. Dat soort framing. Dat heeft de VVD natuurlijk een beetje van. Pas op, gratis geld. Dat goed, nou, dat is een heel, andere, heel ander perspectief. Maar ik, ik heb zelf ook een keer bijvoorbeeld voor de, voor de rotary in Bloemendaal nou gesproken. Best wel VVD-georiënteerd. En daar was men ook best wel open voor een aantal argumenten. In ieder geval experimenten en dergelijke. Als je maar rustig praat en eventjes, uitlegt wat er onder zat. En niet in die soort van. Uh, dat gevecht van, van principes en zo van, nee, voor wat hoort, wat punt, einde klaar Als je daarmee even uitstapt en kijkt naar, wat is het bewijs, wat zijn er experimenten, wat kan het betekenen voor ondernemers, voor complexiteit van de overheid, al dat soort dingen, is er ook bij de VVD zeker wel, zijn er wel met te vinden is een je, ik ben ook niet af daar zit het probleem van dat je het begrepen hebt. En als je goed bereidt dat het begrepen is, dan zit het in feite in, hoe kun je de boel mindfuggen zodat je de winnaars behoort, ten koste van de verliezers dan heb je het begrepen en daar kun je heel veel klaar. maar dat is zonder onderliggende het probleem. Je hebt begrepen je Even praten wat het is. Goed. Ja, goed, ik ga, ik ga nu, Het moet trouwens dus ook een heel andere discussie, hoe de politiek in Nederland staat, en daar ga ik, ga ik nu niet verder op indenken, maar wat wel, het is wel relevant voor de experimenten ook, want het kan, uh, in ieder geval zit heel duidelijk in, in het programma van GroenLinks en uh, ook redelijk duidelijk in het programma van D66, dat ze echt voor experimenten in, op zijn minst, op zijn minst de bijstand zijn, maar eigenlijk liefst echt de volledige experimentenbasis en komen in beide programma's. Uh, dus het zou, als zij dat goed uitvoeren bij de onderhandelingstafel en het kabinet komt er, dat is natuurlijk nog de vraag, dat is nog lang niet zeker, dan um, zou daar kansen zitten. Het kan ook helaas andersom uitvallen als Halbe Zelstra, minister van Sociale Zekerheid wordt, wat ook een optie is, helaas. Um, en dan is het misschien beter uh, om uh, maar snel te starten. Um, en dat is dus ook een beetje de, de, de aanpak die ik nu ook gemeenteadviseer adviseer en die, die, die schenk het uh, best om te nemen. Gewoon zoveel mogelijk pakken wat er nu te pakken is, eerst zeg maar aan de slag gaan. En dan hopen dat we natuurlijk tot nieuwe kansen komen en dat er dan misschien ook nieuwe initiatieven komen. Voor misschien nog ambitie, ambitieuzere experimenten, ook in Nederland. Uh, en dat ligt ook, en dat is de brug eigenlijk denk ik naar, het, naar de volgende slide, dat kan ook liggen natuurlijk aan dat wij... Uh, dat ook de VVD bijvoorbeeld naar het buitenland kijkt, of dat we om ons heen naar het buitenland kijken. En als we zien dat allerlei andere landen het allemaal zo normaal vinden om hiermee te experimenteren, ja. dan zal dat allemaal misschien wel meer gaan meevallen in hoe we daarmee omgaan. En dan opeens gaat iedereen zeggen, tuurlijk zijn we daarvoor. Ja. Dat is de volgende stap, hè? Ja. Um, dat is, uh, dan noemen we het gewoon even anders, dat is wel een belangrijke naamverandering. Uh... Nou, dat is een heel ander verhaal. Um, Experimenten in andere landen, en dit is echt iets om heel enthousiast over te zijn. Uh, Nederland is iets om enthousiast over te zijn. Ik denk zelf, heb ik de hypothese, dat de grootste impact die de experimenten in Nederland tot nu toe gehad hebben, behalve dat ze, ze zijn nog niet gestart, hè. De starten trouwens, heb ik heb niet eens gezegd, in oktober, november waarschijnlijk ongeveer, uh, die ANVB die, die uh, hebben ingediend. Uh, experimenten in de bijstand dus. Uh, maar de grootste impact van het hele proces rondom de experimenten, denk ik, is dat we internationaal, als Nederland in zoveel persartikelen gestaan hebben van, Nederland gaat experimenteren met een basisinkomen, Utrecht gaat experimenteren met een basisinkomen. Utrecht het meest, want toevallig een keer gebeurt. Het uh, is ooit begonnen, voor wie die de anekdote niet kent, dat um, ik denk, dat is mijn hypothese misschien, dat de independent Britse krant uh, uh, Utrecht in de gaten hield vanwege de Tour de France start, twee jaar geleden. Dat, dat, dat denk ik nog steeds. Um, en toen uh, hebben ze een artikeltje geschreven over, oh, Utrecht wil iets met een basisinkomen doen. En de wethouder geïnterviewd. En dat artikel is soort van viral gegaan door andere nieuwssites opgepakt. En sindsdien grondst over de hele wereld rond Utrecht als een van de basisinkomen experimenten. Nog steeds, als je kijkt naar overzichten, basisinkomen experimenten die staan te gebeuren, zie je een plaatje van Nederlandse met oranje vlaggen zo, mensen staan, en dan zie je Utrecht er al tussen staan. Dus, dus, maar dat effect is wel dat het daarmee in andere landen ook weer normaler wordt. En als wij weer naar die artikelen kijken, wordt het ook weer normaler. Dus dat is best een groot effect, en niet te onderschatten. Uh, tot aan de, de, de grootste adviseuren in India, de economische adviseur in India, mag staan toe die Nederland noemt als voorbeeld van een van de landen waar dit overwogen wordt. Nou, dat soort dingen zijn niet te onderschatten. Um, maar dat is dus ook andersom, kan het plaats gaan vinden, want in andere landen streven ze ons, wat experimenten betreft, echt wel een beetje voorbij. Um, en misschien dat er nog verandering in komt, misschien niet, maar... Het is mijn zin een heel mooie ontwikkeling. Um, hoe staat het ervoor? Nou, ik, ik, voor mijzelf, voor mij, ik weet, het, zijn dit de vier belangrijkste om nu in de gaten te houden. Uh, daarnaast heb je nog een heleboel kleinschaligere uh, of onzekere initiatieven. Ik noem hier nu Glasgow, Acta, Livorno, et cetera, kleinere initiatieven, crowdfunding initiatieven enzovoort. Die allemaal ook heel belangrijk zijn en die heel veel kunnen betekenen. Dus ik wil die zeker niet uh, uh, onbelangrijk noemen op wat voor manier. Die zijn uh, meer ook, uh, helpen heel erg om het idee te verspreiden om voorbeelden te geven... En, om, uh, uh, en kunnen wellicht dat die onzekere ook nog heel mooie grote dingen komen. Maar deze vier zijn echt grootschalige experimenten. Uh, die, uh, uh, die waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk gaan gebeuren of al begonnen zijn. Um, wat heel mooi is, maar daar kom ik duidelijk op terug, zijn ook dat het vier hele verschillende experimenten zijn. Als je kijkt naar hun aanpak en, en hun perspectief. Hoe ze naar het basis in komen kijken. Ik loop er even doorheen. Finland, met een aantal belangrijke dingen daarbij, uh, om te zeggen, ik leg het even uit. Finland is zoals jullie waarschijnlijk al weten, januari begonnen met een experiment. Uh, het is echt gewoon begonnen. Uh, het is, er is veel op aan te merken. Het wordt, in Finland is er ook veel, wordt er ook veel op aangemerkt. Maar ze zijn wel begonnen. En ze hebben een, uh, uh, 2000 personen die wel gebruik maakten van de sociale zekerheid, die het bij het UEV daar zegt maar staan ingeschreven, die krijgen nu een onvoorwaardelijk basisinkomen van 560 euro per maand. Geen vetpot, maar het is een begin. En het is wel ook een normale uitkeringshoogte voor mensen in Finland. Um, belangrijk daarbij is dat het echt een basisinkomen is in zin er is een 0% clawback. Wat ik hier noem, ik heb het niet het Nederlands goede woord daarvoor, maar 0% clawback bedoel ik mee. Er is, als je gaat verdienen daarbovenop, raak je niks van het basisinkomen kwijt. Dus er wordt niks teruggeklapt, zeg maar. Er, er, er is, je houdt het altijd als je gaat werken. Dus iemand kan een fulltime baan krijgen, krijgt nog steeds het basisinkomen in dit experiment. Duur um, duurt maar twee jaar, dat is niet lang. Maar daar moet wel bij gezegd worden dat de onderzoekers in Finland, um, die overwegen echt ook al en zijn al, nu al bezig met nadenken over vervolg hierop, over uitbreiding hiervan, over een meer ambitieuze varianten waarbij je andere groepen meeneemt enzovoort. Dus daar wordt al naar gekeken. Dus het is, echt, het is daar gewoon begonnen. Die twee jaar is er. En wie weet komt er nog wel veel meer moois uit, misschien ook niet. Maar ja, het staat er nu. Het dus is wel echt heel belangrijk dat er gewoon een experiment begonnen is. Uh, dus, uh, ondanks alles wat er op aan te merken is, is ik een heel mooie ontwikkeling geweest. Tweede is um, Ontario. En dat is een heel leuke, een heel mooie recente ontwikkeling. Um, die lag al een tijdje een beetje in de pijplijn. Misschien hebben jullie ook het nieuws gezien, recent. Dat ze het plan gepresenteerd hebben. En ook op, daar gaat het ook opeens heel hard. Mij, ik, ik heb hier geen, uh, niet veel inside information over, maar het mooie bij, wat je bij Finland en Ontario ook ziet, en dat maakt het zo... Zo anders dat, dat de overheden daar hun eigen website hebben gemaakt en zeggen, dit is ons basisinkomen experiment, dit gaat er gebeuren. Dus ze zijn hun eigen inwoners aan het inlichten van dit gaat er gebeuren en heel duidelijk, overzichtelijk, betrouwbare informatie. Dat is heel wat anders dan de nieuwsberichten die zeggen van, oh deze gaan dit doen en deze gaat 700 euro lang, uh, aan de mensen geven, zoals vaak over Utrecht is gegaan. Dit zijn echt um, twee die het ook een beetje bij naam noemen, basisinkomen willen noemen. Uh, daar kun je natuurlijk over vragen of Finland het volledig is, maar, uh, of ontwag hier ook, maar toch. Ze, ze, ze, ze noemen het, presenteren het echt als het gaat over het basisinkomen. Um, en Ontario heeft dus een eigen website al die je kunt zoeken uh, van een eigen uh, uh, overheid. Die uitlegt waar je ook onder, onder andere deze gegevens op kunt vinden. Behalve de 4.000, daaraan zet ik er een vraagteken bij. Dat is wat algemeen wordt gerapporteerd in nieuwsberichten. Uh, ik heb even niet uh, de, uh, uh, uh, uh, het, het officiële document gevonden waarnaar dit verwijst. Dus daarom zet ik er even een vraagteken bij. Um, en ik vraag me ook even af of dat inclusief of exclusief controlegroep is. Dat zijn wel belangrijke dingetjes om erbij te nemen natuurlijk. Maar een relatief significant aantal mensen dus. En ook heel mooi, goed onderzocht, goed voorbereid. Drie jaar al iets langer. Ongeveer equivalent aan 1000 euro per maand wat ze daar krijgen. Van 1600 canadese dollars voor een individu. Het is in niet zo niet volledig individueel dat een stijl krijgt ongeveer anderhalf keer zoveel. Dat is goed, we samen. En als je een, uh, uh, uh, uh, je hebt dus een 50% clawback rate, dus voor elke euro die je verdient raak je een halve euro van je basisinkomen kwijt. Dus het is meer een negatieve inkomstenbelasting experiment uh, dan, um, dan een volledig basisinkomen experiment. Maar hij heeft dus wel heel veel van de belangrijke aspecten. Um, daarnaast, uh, nog leuk om bij te vermelden, is dat ze daar ook bijvoorbeeld bij doen, dat uh, mensen met een, uh, met een arbeidsbeperking 500 dollar erbovenop krijgen nog. Dus het is niet zo dat ze daar alle, uh, zeg maar, je zou alles willen vervangen van ook zeg maar, wat je hier de, de OVIO, de Via en zo had. Maar dan krijg je dus een extra toelage dan nog boven moet Dus dat is gewoon dat het grote goed maken. Daar weet ik daarnaast niet van. Maar ik, ik neem aan dat het gewoon hetzelfde als in Nederland is dat je daar gekeurd wordt. En misschien dat het ook uh, proportioneel is, maar dat durf ik niet te zeggen. Goeie vraag. Um... Wat zijn eigenlijk de succescriteria dat Nederland? Goeie vraag. Dat is een, uh, daar kom ik zo ook nog op terug, maar dat is een heel goede dat je die stelt. Want, um, daar is Ontario ook weer heel mooi in. Ontario, als je naar het lijstje kijkt, dan word je gewoon gelukkig als je dat ziet. Wat zijn, wat zijn meten. Die zijn zeven criteria, ze kijken echt extreem breed. Ze kijken naar de, alle dingen die ze zou willen meten. Wat het doet met gezondheid, wat het doet met mentale gezondheid, met, met, met geluk eigenlijk. Wat het doet met uh, onderwijs en initiatieven en dat soort dingen. Wordt allemaal meegenomen in hun uh, experiment. Ze kijken echt in de breedte. En dit is eigenlijk een experiment waar je met hem zou kunnen dromen. bijna. Uh, je kunt er natuurlijk nog steeds kritiek op hebben als je wil dat het volledig individueel is, of als je wil dat er geen clawback in zit, of wat dan ook. Maar ik, ja, ik word er in ieder geval heel blij van. En uh, het kan altijd beter, maar het is echt een stap. Um, en die willen, die hebben ook nog eens heel mooi breed gekeken. Een deel gebeurt in een stad, een deel gebeurt echt op platteland, en een deel gebeurt in een gemengde van halve stad af platteland, uh, uh, gemeenschap. Dus dat soort dingen bekijken ze ook nog mooi. En um, moet ik moet nog meer over zeggen. Ik denk dat het er wel zo goed, zo goed kunnen dat het, er, dat het erin zit. Die mensen die dat soort mensen niet dienst nemen, hoe we dit vergelijkt met een onderneming die niet dat soort mensen die Dus die dat met elkaar vergelijkt, hoe daar een ondernemer weet, Ik weet niet of ik dat in een lijstje doe, maar ik kan best dat er uiteindelijk nog wat voor dingen meekomen. Maar dat, daar moet ik het lijstje, Dan kun je dus nu op de, dus als je uh, googelt op Ontario uh, Government uh, Basic Income Experiment, dan kun je waarschijnlijk de website wel vinden. En... Um, het mooie daarvan is, ze willen al uh, wat er nu staat op een website. Is dat ze late spring, dus eind van de lente, willen beginnen in twee van de steden. En de laatste volgens mij in de zomer of in de, in de herfst van het, het derde deel daarvan. Dus het is echt actietijd. Um, Ik mag je even gaan? Uh, ja. De mensen die zitten allemaal zonder werk, of zijn er ook mensen die werk hebben? Nou, je mag werken, maar er zit dus wel een clawback rating. Wat betekent dat uh, als jij meer dan 2000 euro per maand verdient, dan zul jij niet deel zijn van het experiment. Um, dus het is wel mensen met een lage inkomen, maar niet per se mensen zonder werk. Nee, oké. Okay. dan we gewoon een heel, uh, groep in een wijk genomen ofzo? Ja, ze, ze gaan loten tussen alle mensen die het zouden kunnen zijn. Moeten zich aanmelden? Voor mij is het andersom. Voor mij gaan ze loten en krijgen mensen dan een uitnodiging en dan kunnen ze zich aanmelden, maar het kan... In ieder geval... Het... Ja, maar niet mensen die... Nee, niet per se. Nee, het is echt uh, mensen met een laag inkomen gewoon. Uh, Misschien dat ze dat wel gebruiken die databases ervan, maar het gaat niet om dat een uitkering vervangen wordt. Het gaat echt om iets wat eh uh, wat ja, doet. zo. het is dat er zijn mensen die nu werken en minder krijgen dan de bijstand. En We zullen ook zien wat gaat het met die mensen doen. Ja, het is heel mooi. Ja, ik nou, ben heel blij met al die verschillende perspectieven die erin komen. Dus ik uh, ben heel nieuwsgierig. Ehm um, is hebt een risico dat het misgaat. Ja, maar ja. Tuurlijk. <laughs> klopt. Want dat is namelijk een van de verbettende dingen die zou kunnen gebeuren, moet je erg op letten is dat er regels ingebouwd worden waardoor het als degene willen dat het mislukt, dat je dus sowieso een mislukt experiment krijgt. En dat je ook daar meer, want het kan might voor. ops. Nee, je klopt. Dat is een heel goed punt. Het ligt aan hoe je hoe je het vreest. Dus, um... Maar je heel veel moet oppassen dat je geen slechte experimenten opzet en daar dan met, met rare dingen die je gaat meten, waardoor je het helemaal kunt discrediteren op, op verkeerde gronden. Dus Zoals natuurlijk de voorbeelden, hè, de jaren 70 met, met, met Nixon en al dat soort dingen. En wat voor dingen in de media komen, maakt zoveel uit uiteindelijk hoe zoiets wordt beoordeeld. Het gaat uiteindelijk helaas niet eens zo om wat er echt uitkomt, maar vooral om hoe dat dan gepresenteerd wordt in het grotere publiek. Um, en hoe politici interpreteren. Um, maar dat is het, bij Canada, dus bij uitstek, ziet er nu heel goed uit. We zijn heel serieus, we zitten echt te denken aan dit willen we op de lange termijn misschien gaan invoeren. Um, dit is gewoon, we zijn daar helemaal voor. Het komt ook denk ik dat je een goede premier, een premier een hebt, waardoor top-down dit de mogelijkheid krijgt. Dus gewoon eerlijke ja. kansen. Ja. Nou, dit is Ontario is. Uh, Canada is een federale. Het ziet er aan uit dat ja. als, de, als de, de, de, de, de, de Big Boss vindt ja. dat dit moet komen. Ja. Dan gaat het goed. Als de Big Boss denkt van nee, ik moet uh, een de ander deel. Nee. moet ik wel zeggen dat Canada is een federale. Uh, en, ja, en Ontario is echt wat dat betreft redelijk onafhankelijk. Dat is anders dan hier in Nederland. Quebec is bijvoorbeeld ook heel onafhankelijk. Daar wordt ook nog, of werd ook nog uh, voor de basis komen echt als beleidsoptie overwogen. Um, of dingen daar in de buurt. Ontario is, is, is wel onafhankelijk van, van Trudeau bijvoorbeeld. Uh, doen ze dit. Dus het is niet dat ze daar toestemming volgens mij zelfs voor nodig hebben van de nationale overheid. Dus dat is wel interessant. Maar het helpt wel natuurlijk als je Liberale partij waar de meeste de baas of te negeren de meeste mensen, de mensen niet door, en die doen die zeggen van ja, ja, jij het slecht tegen bij de mensen en dus moet jij eruit. En hoe komt dat? Dat de mensen zeggen, wat zeggen, wat de baas in je cirkel wel uitstraalt, dat die horen. hoort. Daar zit een groot gedeelte van de grap in. Als je ja. een, een, een premierster hebt die voor de baas niet komen heeft, gaat het niet goed. Het helpt, de ja. Tegen is degene een de belangrijke positie. Dan kun je willen wat je wil, maar dat durft men niet klopt. Het maakt heel, het is, dat is ook mijn eigen ervaring. Het maakt heel veel uit dat gewoon personen in bepaalde posities ervan vinden. Er hoeft maar één of twee personen te zijn die heel erg ervoor strijden. of die er heel erg tegenwerken. wat heel veel verschil kan maken. Dat hebben we ook in Nederland heel duidelijk gezien. Ik ga hier even snel doorheen, want dan kunnen we nog bij het laatste stuk komen. en dan kunnen we daarna wellicht nog andere discussies hebben. Dus als je nog een vraag hebt, laten we heel even verduidelijken in de vragen doen. Uh, en anders uh, dan kunnen we op het einde nog eventjes uh, breder uh, discussiëren. Um, Kenia vind ik zelf ook heel mooi. Um, heel andere invalshoek weer. Het meest ambitieuze, zou je op een bepaalde manier kunnen zeggen. Um, 12 jaar, tot, tot 12 jaar kunnen mensen daar een soort van basisinkomentje krijgen. Um, net hoe je het ziet, 6.000 personen krijgen uiteindelijk zo'n lange termijn basisinkomen van 12 jaar. 26.000 personen zullen in totaal ongeveer meedoen aan het hele experiment. Er zitten ook nog andere groepen in, controlegroep natuurlijk. Uh, maar ook mensen die uh, in plaats van een volledig basisinkomen een, een, een, direct een grote som geld krijgen. En het gewoon dan kunnen gaan gebruiken voor langere termijn. En mensen die kortere termijn basisinkomen krijgen. Of een kortere termijn, dus die som geld is, is voor kortere termijn. Dus er zijn verschillende groepen, maar 6.000 daarvan krijgen ook echt zo'n 12 jaar lang basisinkomen. 20 euro per maand, klinkt niet echt heel interessant. Maar is het natuurlijk wel, want dit zijn mensen die vaak in echt extreme armoede leven. Dus het kan een enorm verschil maken. En uh, heel interessant zijn wat daar, wat daar uitkomt. En ook daar geldt natuurlijk geen clawback rate. Dus geen verlies van het basisinkomen als je gaat werken. Uh, en uh, ja, dit is ook een, een revolutie in... Uh, ontwikkelingswerk wat dat betreft. Uh, en, maar ook heel inspirerend voor het experimenten experiment, ook kun je dan misschien die dingen direct vergelijken. Het zegt wel iets over hoe je met mensen omgaat of hoe je naar mensen kijkt. En of je ze gaat zeggen van je kunt dit doen of je, hier krijg je je boeken of hier krijg je je koe of wat dan ook. Of dat je zegt en hetzelfde doen we hier in de bijstand met hier krijg je deze baan of dat, dat, uh, dat idee. Of dat je zegt, hier heb je vrijheid om te kiezen wat je wil doen en de mogelijkheid om ook jezelf te bewegen zonder zorgen te maken en dan Kijken wat er uitkomt en vertrouwen erop dat er iets moois uitkomt. Uh, dus dat, zijn, dat is in die hele discussie ook heel inspirerend, wereldwijd, veel publicitaire aandacht. doen daar ook heel erg aan mee. Uh, zijn toevallig ook gelinkt, give directly, aan het andere werk waar ik mee bezig ben. Dus dat vind ik ook nog wel heel erg leuk. Dus, uh, uh, die zijn, zijn een organisatie die heel goed onderzoek doet naar wat ze doen. En ook echt zoekt naar de meest, uh, uh, ja, de, de, op basis van onderzoek en soort van nadenken, de meest effectieve manieren om uh, levens te verbeteren in de wereld. Dus dat is een heel, uh, uh, heel mooi initiatief. Um, vier, ook weer een ander perspectief, namelijk dat van uh, Y Combinator, zo'n start-up incubator in, uh, in uh, Silicon Valley, een van de bekendste, uh, waar onder andere Reddit en volgens mij Airbnb uitgekomen zijn, dus die helpen start-ups om echt heel, zich voor te bereiden om heel hard te gaan groeien en om heel succesvol te worden. Um, en zij hadden opeens het idee, nee we gaan iets nieuws doen, we gaan even geen start-up helpen, we gaan een een, een basisinkomen-experiment doen, want dat lijkt ons heel relevant gezien de ontwikkeling in de technologie en uh, automatisering, maar ook de, met name echt op langere, termijn, grotere schaal. Wat nou als er echt kunstmatige intelligentie is die extreem veel kan overnemen? Nou, wat, wat moeten we dan doen? We moeten naar alternatieven kijken, dus, experiment-basisinkomen. In de VS, Oakland, California, uh, vlak naast San Francisco, daar zijn ze al begonnen met een paar dingetjes uitproberen, als, als ik het goed begrijp. De precieze details van het experiment, Zullen, denk ik, binnenkort naar buiten komen? Uh, voor zover we weten, waarin hier nog niet, maar die op zeer korte termijn. En dat kan ook nog een interessant experiment komen vanuit de private hoek, dus heel anders weer. En wellicht ook heel interessant voor mensen bij de VVD, met name. Daar, zit, daar zitten wel uh, goede kansen bij dat dit soort dingen gaan helpen. weer een heel andere groep mensen te overtuigen dan bijvoorbeeld wat de GIF-directly doet, of wat, wat uh, Finland doet, of wat dan ook. Dus dat is uh, mooi. Um, tot zover in de overzicht. Er is natuurlijk veel meer te vertellen over de hele geschiedenis daarvan. Ja. Laten we nog we even doorheen lopen. Ik denk dat... Het, het niet heel lang meer, de presentatie. Een paar vragen beantwoorden en dan uh, denk ik gewoon lekker pra verder praten onder de koffie. Dat lijkt me. dan met de Gelukkig hebben we volgens de kant. Ik hoop dat het nog wel even vol. Um, het gaat de goede kant op. Dat was de, de spoiler die ik al gaf. En dat is ook wel een beetje denk, duidelijk uit mijn verhaal. Er zijn heel veel haken en ogen. Er continu dat blijft het benadrukken. Er is heel veel nuance. Maar als je vergelijkt waar we nu staan met 1, 2, 3, 4, 5 jaar geleden. Dan zie je echt een trend opwaarts. Dan zie je echt... Hier, hier komt, komen mooie dingen uit. Er zijn alle tegenslagen, mensen willen meer, dan wordt het weer minder. Maar er komen ook weer nieuwe initiatieven op. En dit zijn drie dingen die, die mij daarbij uh, uh, opvallen. Er komen steeds nieuwe initiatieven bij. Sommige dingen uit het niets komt er opeens een initiatief dat de rest voorbij streeft. Neem Canada. Daar was al langer in voorbereiding, wist wel een beetje dat het iets moois kon worden. Maar opeens is het er. En is het heel ambitieus en wil het meer dan de rest. Um, Finland was ook, ook heel snel gekomen. Uh, streefde toen Nederland voorbij in de, in, in de ambitie op dat moment. Um, nou, zo, zo kan het ook met bijvoorbeeld Oakland uh, Y Combinator gaan, misschien ook niet, maar er blijven dingen bij komen. dat ja. sociaal het idee van oil Dat bestaat gewoon. Dat, bestaat... Dat, is, uh, dat wordt vaak als voorbeeld genoemd. Het is, natuurlijk ook, het is weer geen volledig basico, maar heeft er wel uh, neigingen van. Het is niet iets waar je volledig van kunt leven. Het is voor mij meestal rond de, rond de 2000 euro per jaar of zo, maar het wisselt heel erg. Uh, uh, dus, dus, dus, uh, een mooie extra onvoorwaardelijke geldsom, uh, hetzelfde geldt volgens mij voor Noorwegen. Uh, dus dat zijn voorbeelden van dingen die op een basis komen lijken die bestaan, net zoals je de AOW in Nederland uh, zo'n voorbeeld kunt noemen. En, en waar je, wat een inspirerend voorbeeld kan zijn om er naar te kijken. Want waarom als het daar kan en uh, goed werkt, waarom zou je dat dan ook niet ook hier in Nederland doen? Ja, als ik nu oh. aanvullen op Alaska, het interessante is, de politici geprobeerd hebben om dat weg te halen. In 2000 euro kunnen we allemaal meer gebruiken. En dat dan de bevolking zegt, dat willen we niet. Ja. Dus als het er eenmaal is, is er een monddraak. Ja. ja. Nou, je vergeten twee andere soorten experimenten. Uh, Mijn grunt in Duitsland. Uh, dat is gestart ooit. Uh, daar is een jongen gestart uh, die zegt van nou je kunt uh, geld storten en dan gaan wij loten wie er een basisinkomen krijgt. Er zijn dus nu al 70 mensen ja. die een jaar lang een basisinkomen hebben gehad. En dat is ook een experiment waar je kan kijken van wat hebben die mensen gedaan en die waren. Dat je kunt het gewoon uitgelopen daar. In Nederland zijn we deze maand aan de laatste maand bezig van de tweede basisinkomen van ons basisinkomen.nl. Anne is kunstenares en die uh, heeft nog één maand basisinkomen. komen 1 juli Gaat ze voor zichzelf beginnen om te crowdfunden. Dan kun je gewoon uh, geld overmaken als er honderd mensen zijn die... Een in de maand overbaken naar haar, dan heeft ze weer een jaar basisinkomen. Ja, dat zijn ook leuke Zeker, ik, ik noemde ze net heel kort, ik had ze meer kunnen benadrukken. ik noem ze net kort onder de kleinere initiatieven of de uh, um, um, onzekere, maar dit is een, kle een kleinschaligere. wil eigenlijk wel goed inderdaad om dit even te benadrukken, want uh, met name mijn grondinkomen is ook in zijn succes best wel groot. Wat je zegt, 70 al geslaagd. Um, we hebben ons basisinkomen in Nederland, we hebben My basic Income in de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Um, al dit soort dingen die, uh, zijn nou, Het is moeilijk om daar echt zeg maar, wetenschappelijke conclusies uit te trekken, omdat het vaak heel veel selectie bias in zit, zoals dat wordt genoemd. Mensen melden zich aan daarvoor, dus je hebt bepaalde type mensen die dat willen enzovoort. Um, maar het is wel uh, heel inspirerende voorbeelden, verhalen die uiteindelijk nog veel meer helpen dan een soort van droog experiment wetenschappelijk gezien. Dus laat terecht moet ook even benaderd worden, nog een mooi uh, extra ding van wat er allemaal gebeurt. Um, los van nog alle dingen die niet experimenten zijn natuurlijk, die ook vandaag niet aan de orde komen, maar brug, en dergelijke. Um, ik vind de tweede ook belangrijk om te nadrukken, namelijk dat de initiatieven blijven sterk variëren. Zowel in invalshoek als aanpak, zijn we net al een beetje langs gekomen. Um, het zou bijna niet mooi gevarieerd kunnen, als je naar die vier grote kijkt die ik net noemde, en als je er nog eens Nederland erbij pakt, misschien als vijfde, dan zie je dat alle, dat je lokale experimenten hebt, hier in Nederland, je hebt op provinciaal niveau, uh, en, nou Frankrijk een beetje, maar met name uh, Canada is federaal wel iets groter, maar toch, op, niet op volledig staatsniveau. Je hebt staatsniveau, Finland, je hebt um, privaat, uh, uh, dus, dus uh, Y Combinator en je hebt... De, de goede doelen sfeer, NGO, give Directly shit. Al die dingen is er precies eentje van uitgekomen die het daar oppakt. Dat is fantastisch, vind ik. Ik denk dat dit een van, die diversiteit is een van de grote krachten en een van de kansen om te voorkomen dat het op zo een, met één experiment, wat het terecht genoemd wordt, wordt weggeserveerd. Dat al die verschillende manieren, al verschillende mensen die daarbij betrokken zijn, daar ook bij betrokken zijn en het van een andere andere kant kan bekijken. En als dus één van die dingen mislukt, dat niet gelijk de rest zegt van oh, wij doen hetzelfde, we stoppen ermee, maar dat iedereen zijn eigen dingen kan testen. En dat we zo kunnen zoeken naar de beste modellen. Um, dus het zit zowel in die invalshoek, ik neem net de, de, de, uh, die aanpak, dus de, de niveau wie het niveau, wie het uitvoeren, maar ook in de dingen die je gaat meten. Dus. Gelukkig zien we daar wel trend in, staat ook daaronder, kwaliteit en dieptebreed onderzoek, van dat er steeds meer breed gemeten wordt. Maar toch zijn er wel dingen die benadrukt worden, die verschillend zijn in die experimenten. En die dus ook waarschijnlijk de headlines meer gaan halen. En Wat dus heel belangrijk is. Dus een, een experiment van Y Combinator of van Give Directly dus de, in, in, in, uh, in Kenia, uh, heel, zal heel andere soorten dingen testen en benadrukken. Uh, in Finland bijvoorbeeld zie je eigenlijk, uh, is de nadruk ligt heel erg op de complexiteit van het systeem en juist dat het mensen meer aan het werk zal helpen als je de armoedeval weghaalt. Dus dat mensen simpelweg een basisinkomen hebben daar bovenop kunnen gaan werken. is Een heel andere invalshoek dan je bijvoorbeeld in Ontario ziet waar het echt meer op de brede uh, well-being zeg maar, ligt. Uh, dat is weer heel wat anders dan bij Give Directly, waar je meer ook ondernemerschap van uh, kleine gemeenschappen en zo gaat testen en zien hoe mensen uh, hun heft in eigen handen nemen om zichzelf uit de armoede te halen. Nou, al dat soort dingen, fantastisch dat het allemaal aan elkaar komt, dat is denk ik een van de grootste krachten van de huidige ontwikkeling die hem duurzaam maakt op een bepaalde manier. Um, het laatste deel, al een beetje opgenoemd, initiatieven worden op een bepaalde manier of zijn er in ieder geval serieus en ambitieus, dat is heel mooi. Het zijn niet zomaar ideeën. Het zijn dingen die dus echt door overheden worden uitgewerkt, zoals de Finse overheid, zoals die van Ontario. Um, het zijn, uh, uh, er worden goede kwaliteit onderzoek wordt er verlicht. Uh, het, het, um, Echte topwetenschappers in de wereld worden erbij betrokken. Uh, kijk naar Y Combinator of met name naar Paul uh, uh, uh, Give Directly, die gewoon van de, de grootste uh, uh, namen in het, in het ontwikkelingssamenwerk van onderzoek bijvoorbeeld een bijbetrekken van MIT en van Harvard, en weet ik allemaal niet als het vandaan halen. Um, dat wordt heel legitimiseerd. Los van alle wereldwijde kopstukken en prominenten die het langzaam aan het, aan het uh, ondersteunen zijn basis in basisinkomen. Ook die experimenten worden echt niet zomaar dingen, maar wordt, wordt tijd ingestoken, wordt serieusiteit aan verleend. De, de, de intrinsieke eigenschappen, de inhoudelijke eigenschappen worden ook steeds mooier. Dat komt er automatisch natuurlijk bij als je het echt goed wil gaan onderzoeken. Aantal deelnemers, je zag, uh, 2000, 3000, 4000 of 6000. Uh, ...langskomen, dat worden echt mooie aantallen dan bijvoorbeeld in één gemeente in Nederland uh, het kan zijn. Um, de hoogte en eigenschappen van basisinkomen, je ziet daar varianten in, ook belangrijk goed dat dat gebeurt. Uh, je ziet wel ook dat er echt, dat er niet alleen over kleine stappen wordt gekeken, maar ook naar, naar die toekomst. En naar toekomstperspectieven van nieuwe systemen die niet zomaar in het oude model passen. Dus het is niet, gaat niet alleen om kleine dingetjes veranderen, zoals in hier in de participatiewet het, het helaas wel zin in kan vervallen, maar het gaat echt om grotere uh, stappen. Uh, die discussie wordt gevoerd. En de tijdsduur uh, wordt ook vaker serieus meegenomen. Dus er wordt echt gepleit voor langere experimenten. Finland is de eerste begonnen. Daarom had je misschien die twee, twee jaar nog. Maar je ziet het bij andere experimenten. De tijdsduur ook is mooi geworden. Wat natuurlijk heel belangrijk is voor de juiste uh, uitkomsten. Um, dat uh, is wat mij betreft de, uh, uh, de conclusie. Het gaat de goede kant op. En het is gewoon heel interessant. We zien ze nu langzaam uit de grond komen. Wat de komende jaren naar buiten gaat komen. Misschien nog meer initiatieven. Misschien dat we. Ergens in de komende vijf à tien jaar ergens het echt gaan ingevoerd zien. Wie weet, het zou zomaar kunnen. Het wordt nu echt langzamerhand niet meer zo onrealistisch om te zeggen. En um, ook de, uh, uh, uh, ja, de, de, de toon van de conversatie, zeker internationaal, is zo erg aan het veranderen. Um, dat is, uh, uh, vind ik prachtig om te zien. Dus uh, dank jullie wel.